Hi, welkom bij het YouTube-kanaal van NT2 Spraak. Mijn naam is Marieke Goedegeburen. Ik ben gespecialiseerd in de uitspraak van het Nederlands als tweede taal. Verder hou ik erg van video's maken, schrijven en dingen vormgeven. En met die combinatie... Wil ik jou helpen om beter Nederlands te spreken. Heb jij dingen in het Nederlands die je moeilijk vindt? Laat het me dan weten. Wie weet maak ik wel een video speciaal voor jou.